Welkom bij PepsiCo. Ik ben Jay en ik ben een operator bij PepsiCo. Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat het is heel erg veelzijdig is. en kan daardoor veel leren over de producten en het maken van chips. Ik sta bij de smaakstof, ik sta bij de messen en ik sta in het lab. Dingen meten, moet ik smaakstof bijvullen waardoor de chips op goede smaak is. En ervoor zorgen dat elk uur wordt bekeken of de chips goed is, of de kwaliteit goed is, of de structuur goed is.